Vind je seks met je ex een goed idee? Nee, maar. Ik kan wel gewoon seks hebben, vrienden. vind dit te... Wij hebben nog wel eens seks. Nee. Nope. Nee. Nope. nee. Nee. Nee. Nu niet meer. Nu nee, niet meer. <laughs> maar we hadden wel na onze relatie nog seks. Ja. We hebben het wel eens over gehad nog. Nee. Nee. Nee. <laughs> nee. nee. Ik heb het wel een paar keer gevraagd. Ja, dat klopt. Oh nee, nee. Yeah. Nee. nee, dat is echt, nee. Uh, echt na de ene keer nooit meer gebeurd. Wanneer hebben wij voor het laatst seks gehad? Honderd jaar geleden. Prehistorie. Nee, nee, ik denk drie jaar. Dat was toen met die super awkward brunch op Valentijn. Dat was 14 februari, want ik weet nog dat uw zus zo'n heel ding had georganiseerd. Ja, nee, dat kan wel, ja. Uh, dat is best awkward. Ja, denk ergens begin dit jaar. Ja, en toen, maar wel niet echt doordat het onze laatste keer zou zijn. En toen hadden we elkaar daarna gewoon eigenlijk niet zoveel meer gesproken. En toen, dus vandaar dat het niet echt weet of zo. Het spreken elkaar überhaupt niet meer gewoon? Nee. Dus. Mm. Ja, dat Zeker, ja, denk ik. Ik weet het niet, maar het is wel vier jaar geleden of zo. Ja, een paar ja. jaar geleden. Gewoon toen het uitging. Toen het uitging, echt? Nee, vlak daarvoor. Het was net voordat het uitging. Toen hadden we seks in mijn bed. Ik was net verhuisd. En toen zijn we halverwege gestopt omdat je het niet zag zitten. Acht, negen jaar geleden? Ja. Zoiets? Ja, januari vorig jaar? Ja. ja toen jij je, je nieuwe appartement kreeg. Ja. Vind je seks met je ex een goed idee? <lacht> nee. nee, dat is alleen maar drama. Ik heb bijvoorbeeld een ex en daar zou ik het wel nog mee kunnen doen. Als je ze op terugkijk, niet. Niet? Oh, grappig. Nou ja, het bracht wel gewoon alle gevoelens terug. Als je single bent. Ja, als je nog seks hebt met je ex dan denk je dat je nog issues hebt, of niet? Of maar jij nou? had er een keer voor gesteld, hoor. Toen ik, nog single, toen ik nog niet in het... Uh, oh, maar hebben. toen was ik waarschijnlijk nog niet helemaal over. Dan. Mm. Kan wel, hoor. Nee, maar... Ik kan wel gewoon seks hebben met vrienden, toch? <laughs> ik hou van... In... Zou jij nu seks hebben dan met mij als ik ziek aan ze zijn? Maar nu ben ik over u. Ja, maar zou je dan nog steeds seks met mij willen of niet? Oh nee, denk ah, ik het niet. Jammer. Jammer? Nee. Alright. <laughs> <laughs> dan zijn we hier nog weer mochtelijker? Ja. Mm. <laughs> niet voor ons in ieder geval, nee. dat absoluut niet. Eeuw, nee. <laughs> niet uit mijn ex <laughs> sorry. <laughs> nee, maar nee, <laughs> sorry. Nou ja, dat ligt er dus aan. Kijk, als je heel platonisch kan houden, dan why not? Heb jij mij ooit wel eens geprobeerd te bootycallen na de break-up? Te wat? <laughs> wat is dat? <that? laughs> nee, je was te ver, anders had ik het wel gedaan. <laughs> nee, nee. Nee, ik jou ook nooit. Is dat gewoon.? Uh, het is. Uh, booty call. Ja, I zo see. van. Uh, wil je seks met mij? Ja, denk erin. Maar is wel jij hebt wel gevraagd of af een naar Brussel te komen naar je nieuwe kamer. Ja, daar wel. Nee. Nee, want ik ben ook niet meer in Antwerpen geweest. Nee, true. <lacht> <I> Eén <care>. keer. <lacht> oh, die avond. Ja. Nee. Nee. Nee. Anders hadden we al seks gehad. <lacht> <lacht> ja. <lacht> we all the time. Ja. <lacht> yeah. Nee. Ik ben bijna nooit dronken, dus dan kan ik gewoon niet echt met een dronken bij je op. <laughs> Tenminste, jij mee, ja? Ja, ja, ja. Ik doe jou niet booty callen, per se. Ik Heb je ik wel één het... keer gezegd? Nou, misschien nee. En ja, misschien omdat jij te hard aan het zeiken was? Ja, ik denk ik wel. Denk je ooit aan mij als je masturbeert? Nee, nee, helaas. Nee. Nee, op dat moment. Maar wat denk je op zo'n moment? Heb ik, je... ik denk echt niks op dat moment. Heb je niet dat je dan aan iemand. Ook al is het een celebrity of zo, dat je aan iemand denkt van, goh, nee. Nee, dat niet. nu dat probeer ik niet. Oh, nee. Nee, ik had dat in het begin wel, obviously. Mm -hmm. Maar nee, daarna heb ik gewoon echt geprobeerd u te blokkeren uit mijn brein. Dus echt gewoon alles. Alles eruit. Toen hebben we ook echt super lang niet gesproken. Rond drie, vier maanden niet, met niet met elkaar gesproken. Gepraat, maar dat was ook gewoon beter. Moest ik aan u denken dat ik me al heel schuldig voelen je hebt me wel een keer opgebeld. Ja, ja, toen wel. Maar dat is ook alweer een ja. jaartje geleden, of ja. niet? Toen dacht ik wel nog aan u tijdens de seks. En dat was wel... Toen vond ik mij ook wel echt heel schuldig daarover. Want ik kreeg u er niet uit op dat moment. <lacht> Wat een kutvraag, zeg. Nee, lang niet. Veel. lang niet. Ik heb wel eens over je nagedacht. Cool. Ja. ja, maar dat wist ik wel. Ja. En jij? Nou, ehm... Um, nee. Nee. <laughs> Sorry. Nee, boeieis. Nee, echt Altijd nooit. Altijd, ik mag eerlijk zeggen. Druk op die knop. <laughs> nee, echt nooit. Uh, nee, ik ook niet. Zou je nog seks met mij willen hebben? Nee. Zou het dan toch? Nee, BFM-drum. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee, ik zou nee. nu echt nee. kort helemaal stuk gaan. Ja. Nee. Absoluut niet. Ik ben wel heel blij om dat te horen, eigenlijk. <laughs> Nee. Ja, waarom niet? <laughs> nee, nu niet. Ja, nu, nu gaat het ook niet. Ik kom nee. te winnen. <laughs> nee, en jij? Nee, dat was mijn antwoord. Waarom niet dan? Ja, wel ooit. Ja. Ooit. Ja, ben ik gewoon eerlijk in. Is gewoon, ja, het blijft gewoon die ene waar het altijd wel goed mee zat, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Nee, ik heb. Ik, had ik vind stop. dat het wel kan. Je op zich. Ja, maar ik kan. Ik heb ook wel. Met veel se exen, -se seks gehad. Echt? En een seksen met je exen. Wil je een heel, heel eerlijk antwoord? Nee. Nee, dat would be too awkward. Ja, dat denk ik ook. Dat zou echt te genant zijn. En ook gewoon... Ja, weer, dat maakt het te ingewikkeld. Jij hebt je eigen leven, ik heb mijn eigen leven. Dus geen slim plan. Nee. <lacht> Jij krijgt 20 seconden van mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar je seks hebt. 3, 2, 1... In bed? <lacht> Oké. Okay. Um, in bed, in de keuken, in de woonkamer, in het bos, in het vliegtuig. Um, uh, even denken, waar nog meer? Ja, wat heb je nog meer in een huis? Uh, in een tuin. Oké. Okay. Jongens, bedankt voor het kijken. Like en subscribe op mij en we zien je later.